Hallo en welkom bij Paul's Model Twainstaff. Vandaag heb ik een Atlantic Coastline uh, locomotief, stoomlocomotief, um, made in Yugoslavia. Dus ik denk een Mehano variant. En um, um, hij doet het niet. Als het goed is, is hij helemaal analoog. En dus ik heb mijn transformator ik heb je overal nog dingen liggen van andere projecten. Maar ik heb in ieder geval mijn transformator op de rollenbank gezet. Um, wat ik zie zo is dat deze uh, kolenbak heeft wielen met stroompickup. Dus ik vermoed dat deze lamp hier bovenop zou moeten kunnen gaan branden. Uh, Daar gebeurt niks. Dus dat is één om te kijken wat hierin zit. Uh, kijk wat de bedoeling is. Of dat ik het gewoon verkeerd zie. Kan ook. En andere problemen is. Uh, even kijken. Wielen, wielen. Wiel, hier wiel. Hier wiel. Kort. Stroom erop. Hij maakt geluid. Maar hij beweegt niet. Uh, verder zie ik hier en daar nog wat losse onderdelen zitten van stangetjes die. Niet helemaal vast zitten. Laat ik naar deze nog eens een keer kijken, want ik had mijn transformator niet aanstaan. Nee, het is niet dat die spontaan wel gaat werken of wel. Jawel, het is een heel zwak lichtje. Het een heel zwak lichtje in. Ja, dat is niet te zien op de camera. Dat moet ik even kijken of ik dat uh, uh, kan laten zien dadelijk. Um, dus een Mehano, uh, denk ik, of de voorloper daarvan. Maakt geluid. Uh, bij het, uh, dus de motor doet iets. De motor doet best veel. Zo. En her en der zitten wat losse onderdelen. Uh, ik zie wel dat hij een beetje een aanzet uh, geeft, maar bijna niet. geen idee of dat ik hier iets aan kan repareren maar we gaan proberen zo ik heb nog niet geprobeerd deze open te maken dus ik begin gewoon schroeven los te en kijken wat er gebeurt want eh, kapot is hij dan toch. Zo. Dat is één. Oké. Okay. Op deze manier zijn de wielen meteen los en kan ik erbij, maar ik weet niet of ik dat wel wil. Ik zie daar zo onder zo gauw geen andere schroef zitten om de kap eraf te, eraf te halen. Dat zie ik wel hier zitten. Zo. Ik heb liever niet dadelijk overal wielen rondvliegen. Dus als het even kan... laat ik dit op zijn plek zitten. aan, Zo. want ik zie hier een schroef. Ja, en dan gaat het toch al een keer een heleboel bewegen. Dit lijkt mij bekabeling naar de verlichting hier. Ik weet niet of ik daar makkelijk bij kan. Dit is een blok lood. En hier is een klein lampje. Kan de kap mooi opzij en dan hou ik nu over. Een motor. Een uh, wormwiel. Wat de boel over zou moeten brengen op de wielen eronder. Lampje werkt. Dit deel draait niet. De motor draait wel. Dus er zit hier iets in de overbrenging tussen de motor en de as. Maar dat zou één geheel moeten zijn. Oh, oh, oh. Ik heb hier een klein randje. ...aan mijn werkbank, dat niet alles continu op de grond valt, hoor. In ieder geval minder dingen. Dan vallen dat toch nog steeds veel dingen. Ja, dat randje dat valt er af en af. Zo. Oké. Okay. Hoe zit dit, hoe zit dit, hoe zit dit? Ja, dat is het probleem. Deze koppeling hier zit dusdanig los dat ik die kan draaien zonder dat de motor gaat draaien. En daardoor komt er geen overbrenging op de wielen. Nou, dat is het uh, makkelijke. Verder, is hij elektrisch uh, in orde. Ja, het is niet fel licht uh, wat er uit deze komt. Uh, dat zou allemaal beter zijn met ledverlichting. Ik ben wel benieuwd of ik deze raak nog terug in krijg. Want hier moet dus het lamp, de lamp gaan branden. En ja goed, deze moet terug op de motor. Maar dan op een manier dat die, uh, die wel blijft zitten. Dat is denk ik een gevalletje lijm. Ja, dat lijkt me wel het makkelijkste. Ik ben met te veel dingen tegelijk bezig geweest. Dus was even zoeken naar mijn plastic lijm. Ik zat te denken aan een seconde lijm. Het zou ook kunnen ga nu even voor de hard plastic lijm. Omdat ik daar in het verleden best goede ervaring mee heb gehad. Hop. Oeh. oeh. Hij is eigenlijk gefocust zie ik nu. Het wordt even puzzelen om dit in elkaar te krijgen. Zo, die. Er lijkt een breuk in te zitten. Wat natuurlijk... De, wel verklaar waarom dat hij zo uh, veel kon slippen. Um, dat betekent dat ik hem even, er is genoeg ruimte om, op hem, om hem goed te bevestigen. Ik ga hem uh, eerst vastzetten dat alles op zijn plek zit. En deze oplossing, ik weet niet hoe lang dat hij gaat houden. Ik zit me wel af te vragen hoe belangrijk is het nog dat er uh, heel veel beweging zit tussen de twee delen. Het is niet dat hier uh, op dit deel enige vorm van uh, beweging zit of noodzakelijk is voor uh, naar links of rechts. Uh, het is eigenlijk uh, denk ik gedaan om... om uh, de uh, motor makkelijk erin te zetten later. Um, ik denk dat ik de boel ga verlijmen voor extra stevigheid dat uh, dit gewoon ingeheel wordt uh, rondom die stang. Um, de motor van deze vervangen. nou, ik zie dat niet gaan gebeuren. Ik was het zelf niet van plan. Um, en um, dat zorgt er wel voor dat hij in ieder geval enigszins kan rijden. Dus ik uh, gebruik... Zo, die is wat enthousiast. Harde plastic lijm. Die ik ga proberen hier overal in alle hoeken en gaten te krijgen. En eventueel kan ik hier nog iets omheen spannen um, om de boel bij elkaar te houden. Dat zou zoiets simpels kunnen zijn als een klein ijzerdraadje, eh, koperdraadje, goed strak spannen of eh, gezien de ruimte die er is, zou misschien zelfs nog wel een tijrep werken. Ik maak er nu eerst een smerige klontlijn van. Ik heb wat flexibele netwerkkabel gehad en daar, die heb ik eh, een stuk van af moeten halen bij het kabelstrekken. En uh, een van de aderen had ik hier nog uh, een stuk van liggen. Niet zo heel lang, maar daar zitten dus deze. Super dunne. Koperdraden in. En uh, Daarvan heb ik er nu twee hier omheen gewikkeld. Uh, die moet ik nog even... Uh, ze zitten nu een beetje in de lijm en ze kunnen nu nog los uh, raken. Maar die verlijm ik nu nog een beetje met de... Het onderliggende plastic, dat ze goed op zijn plek blijven zitten. Maar daarmee heb ik, ja met wat draad dus, uh, zorg ik ervoor dat de, de boel goed bij elkaar blijft. Uh, zorg ik ervoor dat de, uh, de druk die erop komt te staan uh, die twee delen gaan draaien, uiteindelijk zoals dit, dan kom, uiteindelijk komt de druk op de, uh, op de randen te staan van, uh, van, deze, van dit plastic en dan wil die uit elkaar gaan. Dat is waarschijnlijk wat de oorzaak is van die breuk in eerste instantie al. nou Doordat daar dan koperdraad zit samen met uh, dat het verlijmd is, zul je uh, die, die druk veel minder hebben, zul je ook veel minder de speling hebben. Dus met aanzet krijg je veel minder een klap hierop en uh, zal het langer uh, goed blijven. Uh, de boel moet nu alleen nog drogen. Ik ga er niks mee doen totdat alles goed droog is. Als het droog is ga ik het uh, uh, even testen. Kijken of het lampje het nog overleefd heeft. als wat ik mee heb gedaan. Uh, dat lampje weer proberen in de locomotief te krijgen. Dat wordt ook een hele klus. En uh, uh, de boel dicht maken. Zo. Alles zit in elkaar. Hè? Hij rijdt. Uh, hij rijdt niet um, super. Had ik ook niet verwacht. En het lichtje, het, de kap die ervoor zit, kan er dus af en uh, dat maakt het makkelijk om het lichtje een beetje op zijn plek te zetten. De vorige, de vorige keer dat hier aan gewerkt is, is het ook gelijmd geweest, als ik het zo zie. Op zich geen slecht idee. Uh, maar uh, die zo... Die kap maakt het in ieder geval te doen om dat lichtje op zijn plek te krijgen. Zo. Uh, wiel, wiel, wiel, wiel. oké. En het uh, lampje brandt ook uh, aan de voorkant. Uh, deze wil ik uh, gaan bekijken. Uh, Zo. Maar ik zie dat het, uh, het lampje brandt gewoon, uh, niet heel fel, maar dat zie ik ook bij de voorkant hier. Dus ik ga aan deze uh, kolenwagen verder niets doen. En uh, dat betekent dat ik nu een... Uh, een, een, een oude, ik denk Mehano, Me de, uh, omdat, hij, uh, omdat hij uit Joegoslavië komt, dus een oude Mehano uh, stroomlocomotief uh, hier heb staan. Uh, zoals ik gezegd, rijdt niet super. Is ook niet uh, wat ik had verwacht. Maar uh, beter dan dit uh, gaat het niet uh, worden. Maar toch, bedankt voor het kijken. Uh, like en subscribe. Uh, mocht je wat vragen hebben of zo, stel ze vooral. Uh, ik kijk regelmatig naar de commentaren en probeer zoveel mogelijk en zo snel mogelijk antwoord te geven. En tot een volgende keer.